Hi iedereen, welkom bij een nieuwe video op ons kanaal. En als je ons al wat langer volgt, dan heb je vast wel door dat ik hier mijn eentje sta... ...en dat Tara hier niet naast me staat. En dat is omdat deze Lucky Bestert op dit moment... Op het super tropische en mooie Aruba zit. Ze zal hier ongeveer een week zijn. Dus ze zal heel snel weer terug in onze video's zijn. Dus je hoeft daar niet te lang te missen. Maar uh, dat is even de reden waarom ik deze video alleen opneem. Zoals je misschien wel aan de titel van deze video kan zien. Ga ik het vandaag hebben over Vlogmas. We hebben hier de afgelopen video's heel wat vragen over gekregen. En zoals je misschien al was opgevallen. Hebben we daar nog niet eerder een antwoord op gegeven. En dat was omdat we eigenlijk gewoon nog even tijd nodig hadden. Om te beslissen hoe wij... Deze decembermaand gaan invullen op ons kanaal. Het antwoord op de vraag, doen jullie mee aan Vlogmas? Daar kan ik een ja en een nee op antwoorden. Ja, we gaan deze maand ook weer gezellige content uploaden. Allemaal met een kerstthema om lekker in die kerstsfeer te komen. Maar het zal niet zijn in de Vlogmas dagelijkse vlogs die jullie misschien voor ogen hadden. Zoals je misschien al weet zijn we nu kort geleden begonnen met onze weekvlogs. Ik denk dat we er, ja, wanneer jullie het zien hebben we er vijf online staan. Ik zal ook even een playlist aanmaken mocht je die gemist hebben. Um, we gaan gewoon door met deze weekvlogs. Die zullen gewoon nog steeds op zondag online verschijnen. Dus wat dat betreft heb je wel de vlog materiaal, Maar dan gewoon in één video die je dus op elke zondag kan bekijken. En daarnaast willen we ook nog extra video's gaan uploaden die door de week zullen komen. En die zullen te maken hebben met lekkere recepten die leuk zijn voor de kerst. DIY's die leuk zijn voor de kerst. Om misschien je huis mee te decoreren. Of gewoon om cadeautjes natuurlijk mee te geven. Om lekker nog budgetproof te houden en leuk. Dus ik heb heel veel zin om daar weer mee aan de slag te gaan. Ik weet dat doortjes zelfs al een hele tijd geleden zijn op ons kanaal. Maar ik heb gewoon... Het gevoel weer dat ik heel veel zin heb om eraan te beginnen. Dus dat is wel heel erg fijn. Nu zullen vast wel een paar mensen zich afvragen. Waarom gaan jullie dan niet dagelijks vloggen? Nou, dat is puur omdat er al heel veel andere gezellige YouTubers zijn. Die nu dagelijks hun video's uploaden. En um, ja, dat, dat zal... Voor heel veel video's in jouw subbox zorgen. Dus uh, we hadden iets van we houden het gewoon lekker op onze weekvlogs. Het geeft ons ook iets meer rust om het op die manier te doen. Ook zorgt ervoor dat we gewoon nog wat extra tijd over hebben. Om gewoon dus die extra video's als een recept. Als een toffe duurtje zelf op te nemen. En die gewoon online te plaatsen. Dus comment alsjeblieft niet meteen jammer in de comments. Want... Alsnog zullen er gewoon vlogs online verschijnen, maar gewoon op één dag in de week. Wij vloggen ook gewoon dagelijks in deze weekvlog. Dus alsnog heb je dat gevoel van het dagelijks vloggen, maar dan gewoon in één video. Dus ik hoop dat jullie het gezellig vinden om ook gewoon die weekvlogs blijven te volgen. En dus gewoon door de week een extra andere kerstige video op ons kanaal te zien. Afgelopen week zijn we met z'n vijfjes, samen met onze ouders en met Serena een kerstboom gaan ophalen. Dit jaar zijn we er echt... Ik denk dat het voor het eerst is heel erg vroeg bij met het halen van onze kerstboom. We hadden gewoon heel erg zin om alvast in die kerstsfeer te komen. En we hebben die dag ook gevlogd. leek me heel erg leuk om dat even achter dit moment in een video te plakken. zodat je alvast die eerste kerstvibes krijgt. Ik wil dit jaar heel graag een kerstboom. Dus ik heb aan mijn vader gevraagd en ook aan mijn moeder en aan Larissa en aan Serena... Of zij er ook eentje willen en of we misschien met z'n allen een kerstboom kunnen gaan halen. Dat gaan we doen, want iedereen was wel in voor een klein familietripje en iedereen wilde wel een kerstboom. Wat je misschien wel kan zien is dat mijn highlight er lekker aan het shimmeren is. En dat komt doordat er zon op me schijnt op dit moment. Serieus, zon schijnt. Hoe lekker is dat? Ik dacht dat ik hem nooit meer ging zien. en semi-dicht. Oké, okay, nu wordt er hulp ingeschakeld. nog <laughs> Nou, probeer het nog eens dan. Oh. <laughs> dankjewel pap, dankjewel. Duurt al veel te lang. <laughs> We hebben lekker eten gehaald. Eet smakelijk. Nom nom. Moms, ja. mijn vader is even koffie halen. Zo, tijd om een boom uit te zoeken. Ik zie dat er een restaurantje gescoord heeft. Nee, ja, het is niet de eerste best hoor. Wat? Nee? Nee, ik heb wel heel veel gekeken, maar ik vind deze niet wel mooi. Nou, ziet er, ik wil ook zo'n slanke, want ik heb nee, gewoon ja? niet zo'n grote slank. banken. Een klein, hoog, slank. Ja, alle soorten. Het ruikt echt super lekker hier. Ja, ik zoek wel eentje die een beetje vol is, maar wel een beetje slank, want ik heb gewoon niet zo'n grote bankkamer. Ik zag gedeinig op. Ik zag hele mooie bomen. Dit is zitten mensen bij gaan ze al reserveren, dus ik heb nu al gewoon drie hele mooie bomen gezien en die zijn telkens van mijn neus weggekaapt. Echt? Ja! Oké, okay, dus het is een battle geworden. Ja. Ik hoor het alweer. Tara is ook op zoek. Ja, ik, ik kan het echt voor geen meter zien eigenlijk als ik het zo vast hou. Ja, ik kan ze wel zo meteen voor je vasthouden. Wat denk je? Ik denk dat ik die vorm mooier vind, nou ja, maar die is wat smaller en wat hoger. Alle bomen zijn natuurlijk ja. mooi, hè? iedereen heeft zijn eigen charme. Ik kom hier, kom hier. Geen voortrekken. Geen Of het nou een volle boom is, of een hele. Nee, een alle een... Hele spierboom. Ja, alle bomen zijn... mooi. Ja. Omdat we dus meerdere kerstbomen tegelijk hebben gekocht, heeft mijn moeder van deze gekleurde lintjes meegenomen. Ze heeft ieder een eigen kleurtje en dan om het, om het boompje heen gedaan, zodat we goed weten wiens boom van wie is dat je niet later daar discussies over krijgt? Dus uh, nu staan we even te wachten op mijn vader de directe bovenop vast heeft geschroefd. Dan kunnen er vier stuks bovenop onze auto en dan weer helemaal terug naar houten. Zet hem al, pap, spierballen. Ja. Hoppa! En nu? En nu? Wie gaat erop zitten? Ja, wie gaat erop zitten? Iemand moet ze vasthouden daar aan de bovenkant. Sereen, ga jij anders daar bovenop erbij zitten? Hou je ze gewoon vast? Ja. Hey. Ja, ja! Mijn lieverd! Hallo, Rami! Rami, Hier is mijn achterkant, zegt hij. Oké, okay, bye! Kijk zo! Ja. Hij ah, kijkt zo achterdochtig ook. Oh, oh hij, hij ziet het gewoon Hij heeft die camera heb neergelegd. Okay. Oh, oh, dat was één grote. Ja, nu zit het vol kapot. Wil je even vliegen? ik doen. Huh? Wow! <laughs> wow. <laughs> Kom dan. Of maak je Ja! Kom op Kom plek. Heb je je plek? Wow, zo snel. Hij slaat de tatoeage op. Maar Hé, Zie je hoe snel hij dit is? Hij krabt al. Je moet die lengte schoonmaken staan. Dus op dit moment heb ik mijn kerstboom al in de huiskamer staan. Maar ik heb hem nog steeds niet gedecoreerd. Want het lijkt me heel erg leuk om dat natuurlijk ook te filmen. Dus dat ga ik vastleggen. En dat zal je wel te zien krijgen in een andere video. Anders wordt deze al heel erg lang. Dus bij deze even de update over Vlogmas. Ik hoop dat jullie het alsnog heel erg gezellig vinden. Om in deze decemberperiode weer gewoon vaak naar ons kanaal te komen. Zoals ik jullie dus al vertelde. komen Er dus meerdere video's per week op ons kanaal online. Dus minimaal twee op zondag en op woensdag. Het zou ook heel goed kunnen zijn. Dat er in één keer een extra video online komt. Maar we zullen het altijd gewoon communiceren via onze Twitter en Instagram account. Dus mocht je ons daar nog niet volgen. Is heel erg leuk om te doen. Want er plaatsen natuurlijk ook updates. Dus zullen we ook vaak um, binnenacties gaan plaatsen deze maand. En wat misschien wel heel erg leuk is. Is dat ik daar dagelijks mijn adventskalenders aan het openen ben. Dus wil je nog wel je dagelijkse portie Larissa. Dat doe ik sowieso op mijn Instagram stories. Wat misschien wel heel erg leuk is om te kijken. En dan ja. Yeah. Denk ik dat wij deze maand heel erg gezellig gaan vullen met allemaal leuke content op verschillende plekjes waar je dan ook wilt kijken. Dus ik hoop dat jullie gezellig met ons mee gaan kijken en zin hebben in deze maand. Laat me eventjes weten... In de beschrijving wat jij het leukste vindt aan de maand december zijn dat misschien de cadeautjes kopen, de cadeautjes krijgen, het versieren van je huis of misschien kijk je al uit naar nieuwjaarsavond of nacht. Laat me eventjes weten wat jij van deze maand december vindt en ik zie je heel snel weer terug in de volgende video. Doei!